Hi meiden, mag ik jullie wat vragen? Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Lopen wandelen voor water. En waarom zijn jullie dat aan het doen? Uh, voor waterputten in India. In India? Of voor de mist? Ja, NWC's. NWC's. Oh, okay. en de WC's. Oké. En waar wandelen jullie nu mee? Uh, met 6 liter water op onze, liter water op onze Is het zwaar? Ja, Maar als je als je af en die rugzak op je buik en dan weer op je rug doet, dan valt het wel mee. Ja. Ah, Oké, okay, mooi zo. En jullie hebben ook een gastles gehad over water, toch? Ja. ja. Wat hebben jullie toen geleerd? veel. Ja, te veel om op te noemen. We hebben heel veel geleerd. Ja, ja. We hebben van dat ze geen doortreksysteem hadden. Oh, dat je dood kan gaan van diarree. Ja, ja, daar, daar hebben ze ook geen Ja, ze hebben geen ziekenhuizen en dat nee, dingen. Ja, ja, ze krijgen les om hun tanden ja. te poetsen. En ze krijgen, ze krijgen les om, om, om naar die... de te wassen. Ja, handen ja. te wassen. Ze krijgen les voor je hygiëne. Ja. ja, dat is wel anders dan wat wij, hoe wij het hier hebben, hè? Ja, heel anders. Ja. Ja. En, uh, maar daar is wel lekker van. Ja, maar wat zou je ervan vinden om elke dag uh, met water te moeten lopen? Alleen om te kunnen drinken? Slaar. Slaar. Slaar. Ja, en heel, en heel zwaar meestelik ja. zwaar, ja. Ja. Ja. super zwaar. En vinden jullie dit een beetje leuk of? Ja, hoor. Nou, succes, dus uh, ja. Ja, Zolang we kunnen kletsen en we een beetje muziek hebben of zo, ja. dan is het toch gezellig. Ah, oh, leuk. Ja. Ja. Nou, heel veel succes nog meiden. Ja, okay, ja doei. doei.